baby baby Hi, ik ben Vincenzo en ik heb van Alfons geleerd om op verschillende manieren te zingen. En ik heb geleerd om minder nasaal te zingen. Ik vind het heel leuk om bij Alfons les te krijgen. Baby I would. Baby, I will Peace <laughs>